Vandaag is het de dag van de chauffeur. Waarbij al onze hardwerkende collega's achter het stuur van onze trucks in het zonnetje worden gezet. We hebben 800 chauffeurs die er dagelijks voor zorgen dat de lading op de juiste plek komt. Dankjewel voor je oprecht onderweg en op de late en mochtlocaties. Dankjewel. Dankjewel, Barzo. Thank you. Bedankt. Bedankt voor je inzet om veilig en zuinig te rijden. Bedankt. Bedankt voor het meedenken om de vracht zo efficiënt en veilig mogelijk bij de klant te krijgen. Bedankt. Bedankt voor je geduld, terwijl wij je truc Bedankt. Bedankt dat jij samen met al je collega's elke dag weer het verschil maakt.